Ja, toch, boys? Welkom bij deze nieuwe video. Jullie hebben gezien, man. Adam loopt een oplichter aangepakt op straat. Voor de mensen, we gaan niet veel praten. Ja. Like, abonneer en laat even in de reactie wat je ervan vindt dat ik die guy heb aangepakt. Was dat terecht of kon het op een andere manier aangepakt worden? We gaan nu naar de intro. Vergeet niet te liken, te abonneren. Ik ben ook met IJmen, want IJmen was de slachtoffer. En ik was een soort kees, Adem van de Spek, joh. Daarom hou ik het erop. Dus we gaan nu de winner kiezen, na de intro. Jetschop! Oké okay boys, ik ga nu midden naar de webcam kijken. Ayman moet zeggen stop. En dan, ja, de winner krijgt een intro of een outro. Dus één van de twee, dus niet twee. Want vroeger deed ik dat, nu doe ik dat even niet. Want je weet toch, allemaal los deze dag druk. Dus Ayman, ik kijk nu naar de camera. Zeg maar stop. Ja, of nee, of ik weet niet. Ik weet niet. Hoe de zooi. Ah, jij gaat naar beneden, Ayman. Ja toch boys, voor de mensen, de guy die jullie net hebben gezien Jullie zien het ook midden op de beeld Hij wil gewoon de giveaway gewoon niet aannemen En daarom heb ik echt volle respect voor deze man Snap je? Dus ga even op zijn kanaal abonneren Gun hem ook even een abonnee en een like je erbij En voor de mensen die afvragen wie de winnaar is Het is George George, gefeliciteerd met je giveaway Connect me op Instagram en dan uh... ja toch Ja boys, jullie zijn allemaal gekomen naar deze video Want ik heb een oplichter aangepakt voor de mensen, jullie zien het, uh, ja, jullie zien allemaal hier berichten, voor de mensen die jullie het zien. Voor de mensen, ik had, ik moest, ik zei even tegen Ayman, zeg even wat ik moet zeggen, want ja, Ayman doet ook mee in deze video. Voor de mensen, je ziet ook Ayman, hij uh, wordt geconnect op Telegram, want deze guy, alleen Ayman zoekde gewoon een gsm op, want Ayman wilde een gsm kopen en Iman's oude gsm was kapot. Dus voor de mensen, Iman, ging eigenlijk een beetje op websites, Instagram, overal een beetje kijken, ook op Telegram. En toen kwam hij deze guy tegen, deze hoerzooi. De dus hoerka, deze guy die, die, hoer... die zegt tegen hem, uh, welke welk, iPhone, dit is een iPhone 11 toch Ayman? Ja, dit is een iPhone, 11, iPhone 11. Hij zei, voor 80 euro mag je deze telefoon komen ophalen. Maar deze hoerzooi boden nog andere dingen bij ons. Andere dingen, nou, dat moet je houden. Andere dingen bij je. Uh, kijk stuur allemaal, dit is toch jouw kant, of van jou Ayman? Ja. Want, want kijk, want hij, dit is Ayman. Uh -huh. Vertel maar Ayman. Want die hoerkind heeft uh, op die groep, uh, die foto op die groep van, van deze, uh -huh. van hem. Dus voor de mensen, wat er ook hier allemaal gebeurde, deze guy wilde Iman flesje voor een visacard. Visa, -card. visa -card, dat is een soort een speciale bankcontact door heel de wereld, dus daar kan je alles mee kopen, eigenlijk, alles, alles, YouTube, Premium, Spotify, Netflix, alles, NIP, dus NIP, creditcard cred en het werkt ook. Dus je kan alles zeggen, Robux, v en het werkt ook. En iMan, die ging daar ook op, snap je, want het is logisch. Als iemand je zo aanbiedt en je kan ermee alles kopen, ik zal het ook wel doen, maar niet heel snel, want ik ben een wijze jongen deze dag. Mijn vader belt me. en ik ga even, uh, je weet, die Spongebob shit. A few moments later. Was was heel bij 60 euro, een iPhone en een Visa-kaart. 60 euro Ayman ging er wel in. Eigenlijk bestaat niet zoiets 60 euro, snap je? Ayman ging er gewoon eigenlijk in. Op een moment deze guy. Die, ging, uh, die wilde mij afspreken, toch, Ayman? Ja, die die wil me afspreken. Ja, je mag goed praten, Ayman van mij. Dat je ook het, jouw verhaal uitleggen een beetje. Voor de mensen waarom ja, dat ik het eigenlijk snel doen. Kijk, want ik had... heb Joerkin die, die... Die, die schelde. Die schelde. Ik zeg het jammer. Praat maar. die, die hoorkind wil dat snel, hij wil dat, dat ik snel zijn geld geef, snap je? En die daarna zegt hij volgende keer, daarna het berichtje hij was weg. Hè? toen hij afgesproken dan was dat al klaar, dan moest we naar huis. Daarna die hoorkind, zegt, ik moet nog veertig schur van jou. Maar hey, ja, ja Roseline is die... bek jongens, zie je Rozenir is weer de Dat is zo naar Rosaline van de ba. Ja, ja, ik kom even we, snel, in die video ja, is weer weg. Ja, het het wat -Nee weet... Daarna dacht als ik, als ik oké. En hij heeft ook die telefoonnummer veranderd. En voor de mensen, je ziet ook hier, dat was die dag toen ik hem had geconferteerd of aangepakt, soms te zeggen. Hij stuurt naar IMAN en hij zegt: IMAN had hem 60 euro betaald. Die guy stuurt de volgende dag naar IMAN: van, hé, hey, ik wil nog 40 euro. Dan heb ik 100 euro en dan krijg je de GSM en de Visa-kaart. Dus IMAN dacht, snap je? IMAN zei: ja, is goed. Snap je? IMAN ja. had hem betaald. En dan drie uur geleden, toen IMAN had hem betaald, stuurt hij hem weer naar IMAN. Zegt hij: hé hey bro, wil je me 20 euro geven? Want ik kom tussen. Uh, ja nee, dus, uh, dat was, dat was uh, van gisteren, moeien eergisteren, sorry boy. Hij zei, uh, 20 euro, ik wilde het nu komen ophalen, maar we hadden een smoesje verzinnen, want Ayman wilde niet, want ik wilde hem op die dag aanpakken, zaterdag. Maar voor de mensen, ik had, ik had het gewoon gisteren echt druk maar vragen aan Ayman, en toch ben ik gekomen ja, voor mannen, dat is pas goede mannen, dat zijn pas goede matties en mannenbus. Dus ja, dat voor de mensen, je, is... weer al gebeld jongens, zakelijk deze dagen man. Een paar moments later. Ja, toch, boys. Jullie zien het aan. wordt te veel gebeld deze dagen. Money moet. kijken, ik heb zelfs twee tellies, 1 en twee tellies man. We zijn op deze doekoe. Van de mensen die guy heeft gereageerd van de giveaway. Dus. Ja, we gaan even snel met deze video. Dus Ayman die belt mij. Hij zegt: Hé, hey bro. Die guy wil 20 euro. Dus ik zeg: Iman, bro. Je hebt hem toch al later betaald? Dus ik zeg: Iman, geef me even, laat me even nadenken of ik kan komen. En ik ga zien of ik daar kan komen. Opeens die guy die blijft. Ayman, je weet. Uh, hoe noem je dat? Yeah. Afpersen. Afpersen een beetje bedragen van: oh, Ja, je oh, moet oh, komen, oh. anders kom ik naar jouw huis. Snap je? en wat deze ja, jongen, hè, zijn hele hoofd was gisteren al heet. Ik, je, ik heb het ja. al druk en zo. Dus wat doe ik? Ik pak mijn fiets, bro. Ik heb snelle fiets, boys. Je weet toch, voor al die kijkers die hier maar in mijn buurt wonen, die weten wat voor fiets ik heb. het AMG fiets. Daar kan ik het op houden. Dus. Ik vlieg naar Borgerhout, dus ik moest iets ophalen, toen vloog ik naar Borgerhout. Ik was misschien 8 minuten al bij Ayman, hè? dus ik moest nog even langs bij, in de buurt van Borgerhout en dan moest ik gelijk naar Ayman. En we kwamen aan, en voor de mensen, hier was het allemaal een beetje gebeurd, als jullie zien op de locatie. Ik was daar, bij zo'n basketbalveld, je ziet daar een basketbalveld daar was ik een beetje zo aan het rijden. En die jongen die reed echt als een mongool gewoon rondjes door. Hè? Ik wist dat het het was, want ja, mondmasker aan, dat denk ik van her. Maar Ayman die loopt heel hele tijd achteraan die hoerkind blijft rondjes draaien, snap je? Uh, snap je? Ja, Daarna, ja. ik stop even, uh, ik stopte daar Snap je? En dan kwamen drie kleine, kleine allemaal raar rijden Ik begon een beetje te worden, ik zei, oh, goed, goed, opdonder, ik moet langs, snap je? Daarna boys, ik kom hier, want hier waren maar bomen, banken en zo, snap je? Dus ik kom hier boys, ik zie Ayman hier staan, echt gewoon precies daar, met die jongen ik stap uit mijn fiets, ik pak hem zo aan. Ik zeg, "Bro, broer luister hè? want ik zei mijn eerste, ik zei dat ik de neefje was van Ayman. Ten tweede, ik zei dat ik niet Adam heet, maar Mohammed, dat is, snap je? Want hij loogde ook tegen Ayman, want hij zei opeens ik ben Turk, maar dat was Marokkaans. Snap je? Ja. Het klopte allemaal het verhaal niet, want ik heb het ook al tegen Ayman gezegd, maar Ayman die, snap je? Hij wil gewoon snel een telefoon, dat is logisch, een iPhone 11 voor 60 euro met een visa-card erbij, snap je? Snap je? Iman geloofde het gewoon in, want hij kon echt fucking goed praten met zijn praatjes. Broer, luister, broer, dit, dat. Ik pak hem aan, boys. Dit is een hoerenzoo, ja. Ik noem het echt. Dit is de grootste homo. Niks tegen homo's, maar hij was grootste swimpie van heel Kiel. Maar hij komt uit keel. Dus als je deze video kijkt, hoere kind. Als ik jou volgende keer tegenkom, ik ga je al je koude tanden eruit halen. Oh, oh, oh. niet... <trainerie> back I Die schelden met ziektes, klaar, Iman was ook para. Dus ik pak hem aan, ik zeg, hé broer, ga mij nu die 100 euro nu geven, geven. Hij heeft hem gelijk gegeven, ik tel die 100 euro, opeens, ik zeg, opeens, de Adam ging van de moskee naar het gebed. Ik zeg, tegen broer, als je een Marokkaan bent, ga eerst maar bidden. En ja, ik zeg, alles aan het te tellen, van vergeef me deze zonde waar ik bij Ayman heb gedaan. Snap je wat ik bedoel? Want hij deed eigenlijk iets slecht. de nemen stok haram oplichting. En toen is die hoerenkind gelijk weggevlucht en die hoerenkind stuurde nog naar Ayman. Wat zei je aan jou, wie is, uh, wie was dat toch? Of, wie was hij Ayman? Hij zei zo, yo bro, wat, wa, uh, wat was dat? Je moet zeggen, je dikke moeder was dat, nu blij dat moest je sturen. Maar Ayman, Ayman die... was ook slim voor de mensen, want Ayman reageerde gewoon niet meer op hem, snap je? Dat is logisch. En voor de mensen die hem aangepakt, gewoon, snap je? Dus voor al die hatertjes, dit, dat, ik zweer het, je ja, Als je me blijft haten of zoeken, waar je ook fucking bent, ik kom je halen. Als het zelfs moet kom ik zelfs met vliegtuig naar Dus voor de mensen niet wijze tip, voor de mensen wijze tip, wijze tip, vertrouw niet mensen boys. Mensen kunnen bla bla bla bla en ze kunnen hun daden niet verrichten. Dus voor al mijn kijkers, mijn fans, al mijn nefos zelfs als ze deze video kijken, vertrouw niemand. Maar mensen kunnen veel bla bla bla bla. Dus uh, ja man. Voor de mensen bedankt voor het kijken naar deze video, ik hoop dat jullie het kunnen bijleren. Laat even achter in de comments wat van ja, wat zou jullie doen op die situatie? Zou je hem aanpakken? Zou jullie naar de politie gaan? Snap je? Dus, ik dacht ik ga het op die manier aanpakken, want ik heb geen zin aangifte te doen. En dan moet je twee maanden wachten tot die kut overheid iets gaat doen. Maar ja, overheid doet niks, overheid neukt je gewoon oh. en ze maken geld, dat is het. Alleen maar dus voor de mensen, praten praten, praten, praten, praten, daarom. Voor de mensen bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken, te abonneren. We gaan even iemand ook een abonnee en uh, we gaan niet te veel praten deze dagen man. Binnenkort komen dikke dingen aan, drie giveaways aan. Binnenkort, 15 augustus, 10 uur, check it. Ja.